Mooi is ze zegt een halve ronde, ze gaat een hele ronde, gaat ze lopen nu. Die mensen zijn zo wel bek af voordat ze überhaupt beginnen aan de oefeningen. Vandaag doe ik een 100 dagen, 100 squats, want ik ben vandaag bootcamp-trainer. jij bent bootcaptrainster. Yes, wat houdt dat precies in? Wij sporten veel buiten, we zetten mensen aan het werk. Je maakt de combinatie tussen cardio, functioneel training, krachttraining. Je bent lekker in een groep, je werkt samen. Hé, hey, Wat gaan wij precies doen vandaag? We starten zo dadelijk met een personal training en daarna gaan we naar een groep. Uh, bootcamp ook lekker buiten. En uh, jij mag daar de warming-up gaan doen. Van de groep mag ik de warming-up doen? Ja. Yes, dat gaan we doen. en niet te diep zakken in je heupen, blijf die plank houden. Het is nog best zwaar dit, toch? Dus je weet nog. Mag ook wel. Ja, dat is ook zo. Zomer komt eraan. Denk je naar al deze oefeningen zelf? Ja, wel in de, in de combinatie daarvan, maar ja. dit zijn wel bestaande oefeningen. Dus dan echt via soort opleiding? Ik heb verschillende opleidingen gevolgd. Ik heb seals gedaan, uh, verschillende personal training en bootcamp trainen opleiding. <lacht> <Oep>. <lacht> <lacht> Hoe lang ben bij al personal trainer? Dit doe ik nu zeven jaar. Want bootcamp is iets van het laatste jaar, zei jij, hè? Het is ook wel een jaartje zeven acht. Oh, je ja. trend heeft even <laughs> Adem Ademen, neus in mond uit, laatste ronde, moutje klein mond dus. Neus uit. Mijn neus in mond uit. En voel en mijn neus in mijn mond niet meer. En twee. Wat is uh, het leukste wat je ooit hebt bereikt? Ik heb één man, die kwam vorig jaar bij me, die had een grauwe kleur. Die zei, ja, ik moet gewoon nu wat gaan doen. En als je hem nu ziet, hij heeft een marathon gelopen. Dat geeft voldoening. Ik ben gebroken. Ik moet zelf nog een les geven zo. Oké, okay, nou Lonneke, we zijn hier in Loenen. We gaan uh, vandaag de groepstraining doen en jij mag de warming up geven. We hebben al van shirt gewisseld, hè? Mooi bootcamp club, dus official. Yes, let's go. We yes. <laughs> hey, Wat ik uh, wil doen als opwarming is eerst dat we even een halve ronde... Ik ga rennen, ik ren met jullie mee. Het is, ze zegt een halve ronde, ze gaat een hele ronde gaat ze lopen nu. Die mensen zijn wel back af voordat ze überhaupt beginnen aan de oefeningen. <laughs> Oké, okay, let's go. Squat. goed, Linda. <laughs> Netjes, en dan nou de jumping jacks. En vol. En één. Netjes. Hey Lon, goed gedaan. Vond het leuk, voel je jezelf ook leuk? <laughs> Ik vond het leuk, ik denk dat ik het lastigste vond, omdat je bent zelf buiten adem en dan moet je nog ja. door. maar dat bent. Als je het vaak doet, ben je eraan, wordt het makkelijker, ja. maar dat is met alles. Ja, Toch? een beetje bek: water. Nou, Linda die is nog even bezig met de les. Ik was best wel buiten adem, maar je moet als sportleeres natuurlijk heel sportief zijn. Een goed uithoudingsvermogen hebben. Linda heeft natuurlijk ook die sportopleiding gedaan, dat is ook belangrijk. Ja, dan moet je gewoon voor mensen houden en goed kunnen plannen.